Welkom sterke broeders en zusters bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het uh, wat anders doen. Ik moet wel ook even verontschuldigen dat er deze week geen nieuwe informatieve video's zijn. Um, zoals sommigen misschien weten, ik heb een nieuwe locatie, dus ik ben echt verschrikkelijk druk met het verbouwen. Um, ja, en die reden wil ik wel even deze video uh, laten zien, dat jullie alvast een beetje een voorproefje krijgen van de nieuwe locatie, uh, waar ik uiteraard natuurlijk weer meer en betere video's ga opnemen. Maar, excuus het, deze maand zal het een beetje, een beetje niet al te soepel lopen met het uploaden, maar ik ga jullie wel nu de nieuwe ruimte laten zien. Dit is de algemene ruimte. Hij is uh, aanzienlijk een stuk groter dan de locatie. Waar ik nu zit uiteraard. Als je hier links kijken. Uiteraard Atlasstenen platformen. Hiernaast komt nog een platform een iets hogere. Daarnaast komt nog een hoger platform. Eén squatrek, twee squatrek, drie squatrek. Uiteraard met een baan om de fust overheen te lopen, om de sleetje te trekken, etc. Dan heb ik ook een kantoor gemaakt. Kantoortje. Stelt niet veel voor. Stelt niet veel voor. Wel wat heerlijke nieuw materiaal. Twee nieuwe barbells, twee nieuwe dumbbells, gewichten, los materiaal. Noem maar op, noem maar op. Lekker, lekker veel materiaal. Nieuw materiaal, er gaat uiteraard nog meer nieuw materiaal komen. Um, achter ons hebben wij de complete grote vloer. Waar ik nog niet weet wat ik hiermee ga doen. Maar ik moet er even aankijken hoe we wat. En uiteraard hebben we daar de ingang. Een soort van koffiekornetje. Met een bank of iets dergelijks. Moet er ook nog komen. Op uh, moment ben ik bezig met uh, de waaier op aan het hangen. Tegen wat, uh, Tegen wat verkoeling. Want het wordt hier wel lekker warm. Maar zoals jullie zien is deze ruimte aanzienlijk stuk groter. Als de loods waar we nu in zitten. En voilà. Uiteraard hou ik jullie wel op de hoogte. Rummelschulds. Ignite your fire and grow stronger.